Clemens, ik hoor dat je vijf jaar bestaat. Ja. Op welke manier hebben jullie daar aandacht aan geschonken? Dat hebben we op de Brabantse manier gedaan, ondanks dat we in Limburg gevestigd zijn. Mm -hmm. We hebben een feestavond gegeven aan alle klanten en daar hebben we nu nog zeg maar, klanten aan overgehouden. Okay, dus weer nieuwe klanten? Ja, dan uh, krijg je zeg maar, dat je eigen klanten klanten gaan sturen. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt hebben, want dat hoef je niet te adverteren. En is dat ook voor jullie iets voor de toekomst? Nou, af en toe een feestje geven is wel iets voor de toekomst, maar dat doen we weer als we tien jaar zijn. Wat vind je het allerbelangrijkste om voor je klanten te doen? Uh, ik, ik, ik hou er eigenlijk van als mensen doen wat ze zeggen, dus ik probeer ook als ik iets afspreek om dat 100% na te komen. Hoe zorg jij dat je je afspraken nakomt? Uh, door hele uh, korte lijnen te houden, we hebben geen nummers maar mensen die klant zijn, zo maar zeggen. En als mensen uh, bij ons op bezoek zijn, probeer ik goed te luisteren en iets vaker misschien te bellen van wat vindt u of wat wilt u. Als zomaar klakkeloos afwerken en s'avonds kijken wat er uh, op de rekening staat. Dus het overleg heel erg ja, met die klant ja, ja, ja. zelf. En de helft van de problemen in een autobedrijf is dat mensen niet begrijpen, omdat ze ook dingen over hebben waar ze geen verstand van hebben. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Dus dan een telefoontje meer is uh, essentieel. En leg je dan ook echt uit aan de klant met de factuur erbij van uh, dit heb ik gedaan? En dat... Ja, aan het einde van de dag, als het allemaal klaar is, dan leg je eruit. uit. Maar in principe uh, heb je dan één of twee keer al contact gehad, dus dan is het makkelijker uit te leggen. Ja. Dat is niet meer zo'n uh, moeilijk verhaal. Een technisch woord heeft geen zin, dus je moet een beetje Jip en Janneke taal gebruiken. Oké, okay, dus Jip en Janneke taal voor de klant, ja. zodat ook zij begrijpen... Ja, niet wat te dat moeilijk dat maken. Thank mm -hmm. you.